Youngbloods verlengende mascara is speciaal om de wimpers langer te maken. Nu ga ik je wat leren waardoor je naast dat je de wimpers langer maakt ook nog volume kunt creëren. Door op deze manier je mascara aan te brengen met een zichtzougende beweging krijg je naast verlenging van de wimpers ook meer volume.